Om te kunnen verbinden met FTP gaan we FileZilla installeren en vervolgens gaan we de inloggegevens van mijn PEPX halen zodat we ook daadwerkelijk kunnen inloggen. Nou, Om te beginnen open ik mijn browser, typ ik FileZilla downloaden in, pak ik de eerste zoekresultaat en download ik de client. Zo. Valzella is gratis te gebruiken en is in principe het meest gebruikte ja, programma om te kunnen verbinden met FTP. Vandaar ook dat ik het aanbevul, want ja, gratis, dat uh, is een barrière minder. Uh, ik klik op volgende. Nou, je kent het, je doorloopt de stappen om zo'n programma als dit te installeren. Nou, ik wil nog een bureauplat icoontje dat klik ik hier. Dan klik ik op volgende, nou, net zolang totdat hij geïnstalleerd is. En dat was het. Nu opent FileZilla voor me. Om een website zoals die van mij toe te kunnen voegen, klik op bestand, sitebeheer. Ik klik hier op nieuwe site en ik geef het een naam. In dit geval de naam van mijn website. Ik weet alleen mijn inloggegevens niet. Nou, wat ik daarvoor doe is, ik ga naar mijn PEPX. En nou, ik ben al ingelogd, dat uh, spreekt voor zich, en dan klik ik hier links op open wachtwoordenkluis. Dan zie ik hier mijn hostingpakketten met daarnaast het wachtwoord. Ik wilde graag het wachtwoord van dit account hebben. Ik zie hier de gebruikersnaam, dus die kopieer ik. Ik ga terug naar Valzilla, ik plak dat hier. En vervolgens klik ik hier op het oogje, en dan kopieer ik ook het wachtwoord. Ik moet alleen nog de hostnaam. Nou, dat, uh, dat is een beetje technisch. Uh, de DNS zit voor Cloudflare, dus je kan niet zomaar verbinden met je domeinnaam. Dat verschilt van andere hostingpartijen. Um, zodra ik hierop klik, dan open ik het hostingpakket van works Wat er nu gebeurt is, ik zie alle details van mijn hostingpakket bij PepIX. Gebruikersnaam weten we, de servernaam niet. En dat is wat we nu nodig hebben om te kunnen verbinden. Want de server, dat wordt ook wel een host genoemd. Dus als ik die nu kopieer en hier plak, dan kan ik verbinden. Valzilla vraagt of ik mijn wachtwoord wil onthouden. Nou, dat vind ik wel makkelijk, want anders moet ik deze stap iedere keer opnieuw doen. Dus ik klik op oké. OK. Hij vraagt nu of ik het certificaat van de server wil vertrouwen. Nou, volgens mij zie ik hier iets van WDNS staan, nou, dat is onze server, dus dat ziet er goed uit. Ik klik op oké OK. en zoals je ziet ben ik nu verbonden met het FTP van mijn website. En als ik de map Public HTML open, dan zie je hier de bestanden die ik ook op mijn website zie. Dus stel ik zou je iets aanpassen en ik zou naar mijn website gaan dan zie je ook dat hij ineens niet meer doet. Dus kortom, FTP is ook gevaarlijk. Nou, dat weet je als het goed is, als je hiermee verbindt. Nu heb ik de wijziging weer op teruggezet en ik ga weer naar mijn website. Dan doet hij het weer. En tot zover de handleiding. Je hebt dus gezien hoe je FTP kan installeren. In dit geval Valzilla. FileZilla uh, is een gratis programma dat ook op macOS en Linux werkt. Dus niet alleen op Windows. En je hebt ook gezien hoe je met behulp van de wachtwoordmanager in mijn Peppix, die zit hier linksonder, uh, je wachtwoorden kan vinden van je hostingpakket. Nou, ik heb er heel wat. Uh, ja, er waarschijnlijk één of twee. Dus dan is het ook wat makkelijker vinden. En uh, de rest, er resteert me niks anders dan je heel veel succes te wensen.